Hallo, uh, mijn naam is Saran Rijwijk van BDB Coaching voor alleengeboorte tweelingen en naast mij staat uh, Babs en ik heb vandaag een, uh, een gesprek met Babs over uh, ja alleengeboorte tweelingen en wat dat voor haar voor effect heeft gehad. Dus uh, Babs dank je wel, leuk dat je uh, ja, je verhaal wilt delen en um, ja, mijn eerste vraag aan jou is eigenlijk van hoe, hoe lang weet je het eigenlijk al? Uh, ik, ik weet het eigenlijk sinds, um, sinds augustus eind augustus. 2015. Oké. Okay. Um, dat is nu zo'n uh, zo 2,5 ja, jaar eigenlijk. Ja, ja, ja. ja, anderhalf jaar. Oh ja. Uh, anderhalf tegen, tegen de twee jaar. Ja. Maar dat maakt niet uit. Ik, uh, ik zal het je vertellen. Ik uh, had de laatste jaren wat last van hartklokken. Ja. En op een zondag was het zo erg uh, dat ik naar het ziekenhuis moest. Dus ik ging met een vriendin uh, mee uh, naar het ziekenhuis. Ja. Uh, en daar bleek uiteindelijk uh, dat, mm -hmm. of dat het boezemfibrilatie is. En ja. dat ik een pilletje moest nemen, want de uh, schokjes hielpen niet en ik moest dus een nachtje in het ziekenhuis liggen. Ja. Dat was de nacht, de avond, dat Anniet van der Zeil ja. in Zomergasten was. Oh, ja. En zij had een verhaal over ja. haar uh, na de geboorte overleden ja. tweelingbroertje. Ja. En um, ik, heb, ik, heb, ik wist. Toen ik in dat bed kwam, onmiddellijk van, ik moet iets doen. Ik moet zorgen dat ik televisie krijg en dat, het, dat die uitzending kon zien. Ja. Ja. Ik moet even... Ja, het is warm. <laughs> en, uh, um, uh, dus ik zat in mijn cubicle. Ik had alle gordijntjes dicht. Ik ja. heb gewoon gekeken. Niks aan de hand. Alleen maar een behoorlijk intensief verhaal van haar. Ook over die uh, tweelingbroertjes ja. of, of uh, uh, gestorven tweelinghelften. En um, er gebeurde nog steeds niks, maar ik werd de volgende ochtend wakker en ik moest heel erg huilen. Ja. Dus ik was heel emotioneel. En toen kwamen er dus uh, beetje bij beetje allerlei herinneringen boven. Mm -hmm. Die linkten aan het feit dat ik waarschijnlijk een tweelingbroertje, dat die verloren is gegaan ja. in de waarmoeder. Mm -hmm. Dus um, ik heb een aantal punten daarvan. Zal ik je die nog even vertellen? Ja, eens ja, graag. ja. Nou, de eerste is. Um, dat mijn moeder altijd verteld heeft dat toen ze zwanger van mij was, ja. een heftige bloeding heeft gehad. Ja. En dat ze waarschijnlijk dus gedacht heeft, ik verlies mijn kind. Ja. En ik ben dus van 1946, dus net naar de oorlog. Mm -hmm. Mijn vader was teruggekomen uit een krijgsgevangenenkamp. Uh, ja, en um, ze waren dus al die jaren verloofd gebleven en net naar de oorlog getrouwd. En ze wouden dus heel graag zwanger worden. Mm. Dus ze was eigenlijk heel bang dat ze... Dat, het, dat ja. ook dit voor haar ja. er niet zou zijn, ja. die zwangerschap en een kind. Ja. Dus ze is daar behoorlijk van uh, waarschijnlijk ondersteboven geweest. Mm -hmm. en, en dat heeft natuurlijk allerlei consequenties gehad, want ik denk wel dat ik een aantal aspecten daarvan uh, heb opgeslagen. Ja. Hè, zoals um, <coughs> er, is iets mis, is is, er is iets mis met me, het is er niet voor mij. Ja. Uh, dat soort zaken en ook mijn, de relatie met mijn moeder is altijd een beetje lastig geweest uh, omdat zij niet begreep wat er met mij aan de hand was en ik begreep niet dat zij niet begreep dat <laughs> misschien wat iets met mij dat aan de hand was ja uh. en, um, maar goed dat was het eerste wat ik mij herinnerde ja. het tweede wat tevoorschijn kwam was dat ik ooit in een workshop heb gezeten met een wat in feite over ik geloof over uh, ging maar het was met een, een halve Indiaanse, sjamaanachtige ja. leraar. En daar kreeg ik een oefening om een steen, een steen uit te zoeken uit een bergje stenen. Mm -hmm. En vervolgens die steen te bevoelen en te kijken of er een boodschap in die steen zat. Mm -hmm. Ik had de laatste steen en ik voelde helemaal niks. Maar die man kwam dus op mij af en ja. zei, hé, hey, ik zie een mannelijk emmerio. Zegt je dat wat? Maar waar, waar zag hij dat? Zag hij dat in de dat, steen? Dat zag, die, dat zag hij in de steen. Okay. Ik neem aan dat hij het in de steen zag. En ik zei dus van, nou ik heb geen flauw nee. idee. Helemaal niks. Zegt me niks. Maar later in dat ziekenhuisbedje dus wel. Toen dacht ik, oh hé, hey, dat zou het kunnen Toen zijn. Toen viel het op zijn plek. Ja. Toen viel het op zijn plek. Nou ik, ben, ik heb waarschijnlijk een heel kort verhaal. Want daarna was er dus nog een herinnering. Ik heb een tijdje psychosynthese gedaan. En in die beginperiode dat ik daarmee bezig was, ja. weet ik dat ik een droom heb gehad. En in die droom kwam ik met mijn ouders en mijn zusje en zwager in een huis wat nog niet helemaal af was. En in een van die kamers lag dus een plasje bloed, of een soort bloedprop, ja. en daar werd een theedoek overheen gegooid. En ik dacht, maar dat moet helemaal niet. En ik liep er dus naartoe en ik heb dat plasje bloed of die bloedprop opgepakt en dat kwam dus tot leven. Dus ik zei, het, dat, het was het dat was allemaal in die droom. Nou, ook dat heb ik toen niet begrepen. Maar later heb ik dat natuurlijk toch geïnterpreteerd. Als ik heb dus dit gezien dat in feite dus dat, dat, dat, dat embryo op die grond lag. Ja. En ik heb het opgepakt. En hij is dus, nou dat zal misschien 30 jaar later zijn of zo. Ja, de, de, of wat, 25 jaar later zijn. En dat broertje is dus tot leven gekomen daar in dat ziekenhuisbed. Nou, vervolgens... Was er nog iets dat um, uh, toen het uitraakte met mijn eerste vriendje, en ik weet nog precies dat het was behoorlijk heftig, ik, ik zou naar Amerika gaan en mm -hmm. uh, hij, kwam, hij was al in Amerika en hij kwam terug en ik haalde hem van de trein. En uh, op een bepaalde plek we, stond, we liepen over een zebra en hij ging mij vertellen dat het um, dat hij de relatie wilde beëindigen be omdat hij een ander had. Hmm. Dat kwam binnen, dat sloeg in als een bom, maar dat kwam dus rechtstreeks in mijn ja. hart terecht. Ik voelde een enorme steek. Hmm. En in die enorme steek wist ik ook meteen, ik heb dit eerder gevoeld. Maar ik, maar ik heb ja. altijd me afgevraagd, maar wat? Wanneer? Ja. Wat, wat is er eerder ja. gebeurd? Ik wist alleen maar, er is iets gebeurd, want ik weet, ik ken dit. Ja. Nou ja, en vervolgens. Um, uh, dus dat, dat was ook, en ik weet ook dat ik heel veel dingen... Ik heb heel veel dingen in tweeën. Ik heb, uh, en, en mijn ex-man was in Frankrijk en die had heel onverwacht eigenlijk gebeld. Ik had wel contact met hem, maar niet veel. Die had ineens gebeld van ik, ik kom terug uh, naar Nederland. Zo van, dan, dan weet je dat. En, uh, en ook het feit van ik kom terug uh, zette mijn verdriet eigenlijk en mijn besef af aan dat ik zo ontzettend verlangde naar iets, uh, dat er iemand bij mij terug zou keren. Ja. En, um, en, en verder worstelde ik al mijn hele leven met momenten waarop er dus een verdriet tevoorschijn kwam. Wat eigenlijk meer was dan eigenlijk bij de situatie hoorde. Okay. Dus, dus je reactie was eigenlijk overdreven? Ja, ten... ja. absoluut. En, en, en uh, ik, heb na mijn veert... ik ben op mijn dus een beetje gescheiden en daarna dus ook mijn, mijn werk min of meer verloren en toen ben ik dus van alles gaan zoeken en ik kon het steeds maar niet vinden en ook dat leverde dus steeds weer als ik het gevoel dat ik het niet succesvol was of het niet bereikte en dan kwam weer dat enorme uh, heftige verdriet tevoorschijn mm. nou ja en toen zei je zo straks van nou en ik heb ook een vraag over van wat heb je er nou verder aan gedaan hè? en een van de dingen die ik dus gedaan heb is dus ook um, dan moet ik dat weer even terughalen Um, maar uh, uh, uh, uh, ik, ik kwam bij iemand terecht die mij, uh, uh, die eigenlijk tegen mij zei aan het eind van een sessie, toen ik ook behoorlijk weer verdrietig was: Oh joh, maar, en dat het verhaal vertelde van dat verloren gegaande trainingboertje. Mm -hmm. Joh, je hebt gewoon een niet verwerkt trauma. Dat heet iets in psycholoogtaal. Mm -hmm. En toen dacht ik: Oh ja, nou snap ik het. Dat, is, dat trauma is zo vaag in feite. Ja. Maar het is zo heftig, omdat het dus stapelt op alle mm -hmm. andere aspecten. Alle trouwens stapelen er bovenop. Ja, ja. Alle, alle momenten dat ik verlies ja. heb ervaren. En ik heb dus best wat verlies ervaren. Ja. Tenminste, zeker van die, van die uh, relationeel. Mm -hmm. En, uh, nou ja, dus daar... Uh, uh, dat kwam zo goed tevoorschijn en daar ben ik dus nu mee bezig en dat is allemaal veel gemakkelijker. Want ik weet nu van als het verdriet komt, oh ja, dat hoort daarbij. Dus, Precies, uh, dus je kan, je, omdat je nu weet wat, wat dus waarschijnlijk inderdaad de oorzaak is van heel veel dingen, kun je het makkelijker plaatsen en kun je ja. het dan ook daarna makkelijker loslaten of in ieder geval er wat aan doen? Ja, nou ja, ja en ik ben dus bezig om met een craniozoekrale mevrouw, om, ja. om dus ook de, de spanning op mijn hart, die er wel is, hè. dus mm -hmm. ik ben, dat is veel beter geworden nu, ik heb veel minder last van die hartkloppingen, maar uh, om dat dus in mijn lichaamsgeheugen eigenlijk, ja. om dat aan te raken ja. en, en los te maken en ja. daar uh, wat aan te doen. Dus ja. Uh, nou ja, dat, dat is ongeveer het verhaal. Ja, ja, en als je het nu vergelijkt hoe ja. het nu is en nou, anderhalf, twee jaar geleden, merk je al dat er bepaalde dingen in je dagelijks leven zijn waarvan je zegt, oh ja, die, ja. die doe ik nu gewoon echt al ja. totaal anders of daar heb ik geen last meer ja, nou van. Ja. Of, ja, ja. Nou ja, nou ja, het belangrijkste is dat ik ook een jaar of vier, vijf geleden ben ik... Toen dacht ik echt van, nou ja, ik ben, uh, dus vanaf, ik ben nu 70 en ik ben vanaf mijn 50 zonder relatie. Ik dacht, dit is gewoon te gek. Mm. En ik, ik, want ik was gewoon bang. Ik had gewoon een enorme angst om me weer in diezelfde situatie te, te plaatsen. Dat ik weer teleurgesteld zou kunnen worden. Ik was bang om, om nog een relatie om, aan, te aan te gaan. Doen. Ik was bang om een relatie aan te gaan. En toen heb ik dus uh, ik heb van alles gedaan om, om mijn angst onder ogen te zien. Ja. En dat heb ik heel erg gedaan. En van, ja, ik zou bijna van dom zeggen, maar dat mag, oh, moet je er ja. misschien uit Maar goed, <laughs> dom zeg, al, uh, in, in augustus, uh, september uh, 2016, dat is in ruim een half jaar geleden, ben ik een, uh, met een, een coach, een, een datingtoestand uh, uh, begonnen. Yeah. En uh, nou, dat heb ik, is nog helemaal niet succesvol, maar ik ga er van alles heen. Maar uh, het is erg interessant en erg veel LVL, dus leuk verlaten. Met bijzondere verhalen. <laughs> <laughs> maar, uh, en ook in de opstelling die ik bij jou heb gedaan, uh, kwam jij op het laatste moment nog even terug met, uh, ja, met, meer, met, ja. met het feit dat je, toen ik mijn broertje dus had, ja. in oog had gezien en daar vrede mee had gesloten, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, zo van, nou, en zou die, zou die nieuwe man nou komen? Nou, die, die kwam dus. En dat was dus erg fijn. Maar hij is er ja. nog niet, ja. maar nee. hij is al, ik hoop dus dat hij komt. Ja. Maar dat is wel een, uh, een dingetje, zou ja. ik maar zeggen. Ja. Oké, okay. um, ja, mooi. Als, als ik je nu nog vraag, uh, bedoel, je hebt je, je prachtig joh, je verhaal vertelt. En uh, stel je, je zou nu aan, aan de kijkers nog een, een, een advies moeten geven. Of een tip van joh, um, ga dit of dat doen? Of um, nou ja. Nou ja, Neem jezelf gewoon serieus in de dingen die zich aandienen en uh, hoe vaag het ook is, uh, ga, ga erin ja. hè, en, en, en ga, ga het aan om, uh, uh, om dit aspect in je leven te, te onderzoeken. Want het, is veel het kan veel heftiger zijn ja. dan ik ooit voor mogelijk had ja. gehouden. Dus in terugkijkend zie ik hoe ongelooflijk dit mijn leven heeft uh, bepaald ja. hè, en, en heeft vormgegeven en... Misschien ook wel heel erg uh, me van alles, ongetwijfeld me heel veel heeft gebracht. Ja. He, ik, heb, uh, uh, ik heb van alles gedaan om mezelf in, echt in de wereld te moeten zetten, mm -hmm. ook als vrouw. Mm -hmm. He, en misschien dat mijn broertje me daar wel bij geholpen heeft. En, uh, nou ja, en ik, ik hoop dat ik nog een keer, uh, misschien op een... Het zou kunnen zijn dat ik nog enige verstrikking met, met zijn lot heb. Mm. He, want het was ook iets wat tevoorschijn kwam in die opstelling, dat uh, mijn plaatsvervanger toch uh, eigenlijk uh, liet merken dat ik uh, me niet helemaal met het leven had verbonden, of nee. dat ik nog wel een nee, bepaalde. Nee, maar goed, er, er is. Uh, ja. Ja. Babs vertelt natuurlijk, ze heeft bij wij ook een familieopstelling ja. gedaan. En wil je daar meer over weten, dan kun je altijd op mijn website uh, daarop naar kijken. En uh, met, met opstelling is het zo, is dat je kijkt eigenlijk naar het probleem. En dan gaat kijken of je een oplossing uh, kan vinden en zo ja, dan, nou, goed, dan ga je daar ook mee aan de slag. En wat je ziet is dat de tijd daarna, uh, dat, dat zo'n opstelling nog heel lang kan doorwerken eigenlijk. Dus dat is, uh, dus, ja. weet je, dat, dat is heel recent geweest. Dus het kan best ja. zijn, dat, dat is nu in gang gezet. Dus je weet niet ja. hoe dat gaat lopen. Ja. Ja. Maar goed, maar als je kijkt, je zegt net van, nou, ik ben 70. Uh, er zullen waarschijnlijk ook uh, hoop ik dan jongere mensen kijken die, die er ja. nu pas net achter komen. Ja. Toen, ik heb ook jonge... Jonge, kinderen die, die mij zelfs benaderen, ja. kun je me alsjeblieft ja. helpen. Wat zou je aan hun dan nog voor een tip geven? Je zei net al, neem je jezelf serieus? Ja, en, en, en zie dat het dus iets is wat, wat, uh, wat op enig moment. Of, of wat op een bepaalde manier zich kan voordoen in je leven waar je, wat je eigenlijk niet begrijpt. Mm -hmm. Want het is heel lastig. Tenminste, ik heb het heel lastig gevonden om daarmee contact te maken. Dus ik heb veel nodig gehad. Om, om, om mezelf in de helderheid te zetten. En het is ook mij niet aangereikt. Dus het was blijkbaar nu mijn tijd om Cies. dit te voorschijn te halen. Ja. En zo zei het, weet je. Ja. Daar, kan ik alle vrede, daar heb ik veel alle vrede mee, want dit is alleen maar heel erg goed, ik was alleen maar heel erg blij dat je, het Het, het heeft zou moeten lopen, dat als ja. het waarschijnlijk en ik, kon, ik weet ja. niet wat voor wat voor advies ik zou moeten geven, ik zou alleen maar zeggen, joh, ja, blijf jezelf serieus nemen ja, dan en dan doe wat en en, en en neem onderneem actie, ga ja, ja. ga zo'n workshop doen op familieopstellingen, heel krachtig, uh, heel krachtig, uh, ga met jezelf aan de slag en zoek zoek een goede goede therapeut of begeleider. Ja, dus ga het gaat niet alleen doen, zeg jij. Ja, nee, zoeken, hulp, ik zou ik zou altijd hulp zoeken, want, ja. want dit de, de, hij, je hebt gewoon in deze in, in dit deze dingen die zo diep diep verborgen ja. zitten, heb je eigenlijk een, een, een, een Rukkestoorn nodig om erbij te kunnen komen. Ja, nou ja, dus het, het is bijna. Je hebt te maken met een trauma en het is gebeurd op een moment dat je nog geen echt bewustzijn nee, had, Nee, precies. Dus, ja. dus dat maakt ja. het gewoon heel erg lastig. Ja, dus, ja. dat, is, ja, nee, dat ja. besef ik me ook. En ja. dat, dat maakt het ook gewoon dat ik denk: ja, God, eh, het gebeurt, het gebeurt ja. bij mij zo en ik wens iedereen toe dat het eerder in hun leven tevoorschijn komt omdat het, uh, hoe eerder je dit, uh, ja. het is wel een, een, een zeker een, een bevrijdingsoperatie, om het maar zo te zeggen. Ja, ja. Nee, dat is het ja. ook. Dat is ja. echt goed. Mag ik je hartelijk danken voor, uh, voor dit gesprek. Uh, ik vond het erg, erg mooi wat je allemaal uh, gedeeld hebt. Ja, graag gedaan. En ik hoop dat uh, mensen er wat aan hebben. Ja, ja. dat hoop ik ook. En, ja. en mocht je nou nog meer willen weten, kun je natuurlijk ook altijd nog naar mijn website gaan. Alleengebolletweelingen.nl En... Via de site kun je me eventueel ook altijd nog een mailtje sturen. En het dus. boek lezen natuurlijk. <laughs> en mijn boek lezen, ja. nou ja. ja. Dank je wel. Ja. En dank je wel ja. voor het kijken.